Xanax is erg verslavend en niet zonder risico's, daarom zijn voor jou hier de do's en de don'ts. De do's. Kiezen voor een Xanax te slikken, je kan het ook snuiven, alleen dit is heel slecht voor het neuslijnvlies En het heeft minder effect dan het slikken. Let bij de dosering op hoeveel je neemt, een lichte dosering is 0,25 milligram tot 0,50 milligram. Een gemiddelde dosering 0,50 milligram tot 1,5 milligram. En een hogere dosering 1,5 milligram tot 2 milligram. Je kan heel misselijk worden van Sanax, dus eet 1 à 2 uur van tevoren voor je gaat gebruiken. Het is fijn om een plekje in de buurt te hebben waar je lekker kan slapen... want het kan namelijk zo zijn dat je slaperig wordt van Sanax. De kans op verslaving is aanwezig, dus pas er mee op. Gebruik de eerste keer niet meer dan 2 milligram. Sanax zorgt ervoor dat je je reactie- en coördinatievermogen afneemt... Dit is levensgevaarlijk achter het stuur. Combineer Xanax nooit met alcohol. Het zijn namelijk twee downers en dit is heel gevaarlijk. Bijnemen is niet verstandig omdat het versuffende effect aanhoudt. Ben je nou benieuwd hoe Rens gaat of Xanax? Klik dan even op deze video en dan zie ik jullie volgende keer weer. Hoi hoi!